Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik ben toch verder gegaan met mijn uh, Rima 1600. Uh, ik heb hem net een goede wasbeurt gegeven. Ik heb alle onderdelen die erop zaten eraf gehaald. En ik merk dat hij vrij compleet is. Dus alleen in dit... Nee, ook deze is helemaal compleet. Deze zit maar aan één kant. Dus uh, hij is nu een stuk minder uh, smoetselig dan uh, dat hij was. Ik uh, ben uh, vergeten hoe deze moet. Volgens mij moet die op de... Zo, met de rare kant buiten. Met het eraf halen van dit uh, stuk uh, filter Hier zijn er wat van de pinnetjes afgebroken, helaas. Dus uh, Ik kan hem gewoon erop lijmen. Ik heb in ieder geval nog één van die pinnetjes. Ik dacht dat ik er nog meer had. Eerst eens kijken of ik die pinnetjes erop ga krijgen. Dan ga ik hem gewoon weer op zijn plek klikken. Zo niet, dan lijm ik dat ding op het dak zo netjes als ik kan. Um. Zo. Ik stond ervan versteld hoe compleet de. Deze lok was op het dak. Meestal zie je toch dat er iets mist of afgebroken is, of uh, maar eigenlijk missen alleen de buffers van deze uh, locomotief. En in mijn ervaring zijn dat denk ik, niet de moeilijkste onderdelen om aan te komen. Die uh, krijg ik uh, nog wel gevonden of uh, misschien in mijn eigen collectie van uh, sloopspullen als daar nog een Lima tussen zit. Meestal past het wel en, en het is dan niet geheel correct, maar uh, het is goed genoeg voor, uh, voor deze trein. Ik heb uh, ook al gewerkt aan de binnenkant. Even zien, hoe moet deze erop? Zo op. Of moet die er zo op? Mij moet die er zo op? Ik heb al gewerkt aan de binnenkant van de trein. De binnenkant is nu uh, voorzien van wat bedrading. De motor is schoongemaakt na nou, het schoonmaken ik heb ik nog een keer goed gesmeerd. Uh, het is niet de beste motor, maar ik heb nu even geen, uh, geen zin om hem te vervaren. Is het is eigenlijk gewoon geen zin. Een boel kabels zitten dus, uh, dit is de 8 pin DC connector, daar kan ik een decoder op zetten straks. Verder heb ik dit dingetje in elkaar gelijmd. Dit uh, uh, komt aan de binnenkant te zitten. Op zo'n manier ongeveer, waarbij er een cabine ontstaat. Zodat het licht van de front en zijn niet de cabine in schijnt. Maar uh, alleen er onderop komt, uh, ik kijk of ik hier de verlichting in vast kan maken of de lichtlijn daar doorheen uh, kan plaatsen zodat ze daar aan de voorkant uh, goed doorheen komen. Moet er nog wat water uitblazen zie ik. Uh, dat doe ik aan één kant, want aan de andere kant uh, wordt de trekkant en de trekkant uh, daar zit dus, is de bedoeling altijd uh, de trein, uh, of een trein aan vast en uh, robwagons. En daar hoef ik dus niet nog de, uh, uh, even denken, de verlichting voor te hebben. Die moet eigenlijk altijd uitstaan. Dus die bouw ik niet in aan die kant. Dat uh, bespaart me een boel gepuzzel en ellende. En ook later met het proberen dan weer uit te schakelen van die verlichting. Denk ik denk dat dit veel makkelijker is. Nou had ik moeten kijken, eigenlijk van tevoren, hoe dat deze erop zaten. Volgens mij. Op deze manier zit het ook al te kijken naar hoe ik de pantograaf erop moet zetten. Het was uiteraard handig geweest als ik een foto genomen had. Even kijken. Omdat daar een gat zit. Verwacht ik eerlijk gezegd op deze manier. Dan komt die laag te liggen. Nee, dat ziet er ook niet uit. Het ziet er niet uit, en toch denk ik dat het zo is. Zo, kijk aan. Die We doen het eigenlijk best nog goed. Zo. Ah, de binnenkant is ook gewassen. Die installeren is altijd een gedoe. Dat is in ieder geval één kant. En dan doe ik de tweede. Je moet deze dus zo buigen en veel verder buigen eigenlijk dan wat uh, comfortabel is. Het eruit halen was een hele crème. En ik moet zeggen dat van het er nu in zet ik ook redelijk zenuwachtig wordt. Yes, dat was hem. Zo. Nou zitten er weer schone ramen in. Is dat een beetje te zien. Hop, ramen. ramen. En hier nog steeds auto-mensen door de gang. Dus uh, straks met de uh het dakdeel erop. Even kijken of ik dat andere missende ding nog eens ja, dus heb gelaten. Een en dan. Zo, de storm in de gang is gaan liggen. Inmiddels heb ik... Uh... Zo, even wat troep weg. Ik heb het gaten geboord. En even kijken, er loopt nu een lichtgeleider. Van uh, hier zo. Die komt precies uit hiervoor. Die heb ik vastgelijmd, dat is de eerste. Als die droog is, doe ik de volgende. Als ze allemaal op een plek zitten, dan haal ik de, uh, uh, de cabine er weer uit. En dan ga ik oh, de leds hier uh, op een of andere manier voor monteren, zodat uh, hierachter het licht is, wat hiervoor door de, de lichtgeleiders uh, getoond wordt. Moet dit toch bij gaan knippen? Dat, dat moet hier nog langs. Het, moet, het komt hier op de steun. Het is allemaal nog een uh, precies gedoe. Um, ja, dat uh, hoop ik de volgende keer te kunnen laten zien. Nou, deze uh, kleurlamp komt erop voor de witte. En voor de rode zal het uh, gewoon uh, deze rode zijn. Er komt nog wat uh, weerstand achter zodat ze wat meer in balans zijn. Want dit is, uh, die witte is ontzettend vuil, uh, maar met wat minder stroom erop uh, gaat het goed komen denk ik. Uh, nou wordt de gele, sorry, de blauwe is dan weer de algemene plus. En de gele en de uh, witte worden voor de grondsluitzijde die alleen maar hier aan de voorkant nodig gaan zijn. En dan komt hier dus de gehele verlichting. En dan hoop ik dat het allemaal net past. Uh, dan denk ik dat ik in de toekomst, en aanzien deze motor echt rijdt als een koffiemachine, daar ga ik dan waarschijnlijk ook nog wel wat aan doen. Uh, dat laat ik voor nu eventjes. Uh, en ik ga verder met mijn, uh, met mijn verlichting. En ik hoop daar de volgende keer iets van te laten zien. Dus uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot een volgende keer.